Op weg naar de ponies. Hey Bembem! -Bem. Kijk eens, Brabantje, Oh, Brabantje! Wat een grijs weer, Brabbetjep! Oh, helemaal verstopt achter de brandnetels. Kijk eens! Hey! Brabantje! Hey, Brabantje! Oh, daar komt Bembem -Bem aan! Je hebt wel ook een wortel natuurlijk! Ik vind het een beetje eng om te lopen hier. Kijk eens, bam. Je mag hem helemaal, bam. Oh, Brabbertje gaat hem afpikken. Hé. Hey. Hé, hey, Brabbertje. Oh, Brabbertje.